hier, de Silhouette Soft. Wat kan je mij daarover vertellen? Nou, silhouetsoft, Soft, uh, het is al in de meerdere filmpjes is het al voor, yes. voorbij gekomen. Ja. Silhouette Soft zijn draden. En uh, de draden worden door middel van kegeltjes. Ja? Ja, zo, ja? laat ik zo zeggen. Het is een draad en daar zit een naald aan. En in die draad zitten kegeltjes gevlochten. Ja? En eigenlijk scheppen ze het vet Scheppen ze. Ja, je ja, echt wel heel vleeselijk, Nee, nee, dat is prima. Fijn zelf. Ja, ja. Uh, die, die scheppen. Ja, dat wordt, kan je daarmee heel goed verplaatsen. Okay. Nu zijn die kegeltjes echt niet voelbaar. hoor. ze dus zijn ook heel klein natuurlijk. Klein, heel klein. Ja. Ik was daar bang voor toen ik ermee begon. Ja. En toen ik ze zag, ik dacht ik: oh, oh, dat stelt niks voor. Okay. Uh, het werkt direct. dus een direct resultaat. Dus je krijgt een direct verstakkend resultaat. Maar ook door uh, het middel. Ja. Uh, en dit is op basis van polycoproctelane. Dat zit ook in Nederland 2, maar hier wordt, kan je ook draden dus van maken. Geeft het ook weer een collageen verstrakkend effect. Dus het eerste effect is gewoon door mechanische. Hè, door, ja, door de, het ja, touw. En hè, het de andere, ja, en andere is doordat het collageen stimuleert en dat trekt het ook allemaal weer strak. Strak, oké. Okay. En um, wat zijn de mogelijkheden ervan? Ja, nou, De mogelijkheden zijn eigenlijk inderdaad kaaklijn. Middelen waarin je verstrakking wil, maar ook soms gewoon uh, rimpels wil behandelen. En terwijl je daar geen volume wil ja, ja. toepassen. Dat ja. is echt een soort strakheid. Strakheid. En, uh, nou ja, en de, dan is het kaaklijn. Je kunt er ook de wenkbrauwen, zou je er ook mee kunnen Make. behandelen. En uh, ja, jukbeen. En, ja. Okay. en uh, mensen die het gebruiken, wat mogen die verwachten ervan? Uh, nou, gewoon een goed resultaat. Houdt ongeveer anderhalf tot twee jaar houdt het aan. Uh, dus, ja. okay. dus als ik het samen zou vatten, wat het product inhoudt, zijn het eigenlijk draden met zeer kleine kegeltjes. Die in eerste instantie zorgen voor een strakheid in je gezicht. Waardoor bijvoorbeeld ook uh, rimpels en zo kunnen verminderen. Zeg ja. ik dat goed. Ja. Maar het maakt ook nog eens collageen aan collageen aan. Wat dus uh, eigenlijk voor een dubbel effect zorgt. Ja, zo mag ik het zeggen. Ja, toch? Ja, prima.